Hé hey, Roosje, hé Annabel, wat doe je Annabelle? Hé Annabel, hey, niet doen Annabel. je mag het niet stelen. Hé hey, Blackjack, oh Blackjack, oh Blackjack. Hé Blackjack, goed zo Blackjack. Hé hey, Joyce, kom maar Joyce. Oh Joyce, het wordt helemaal zonkig Joyce. Alleen is het zo nog een beetje grijs. Blackjack, kijk eens Blackjack! Oh, Blackjack! Hey, Blackjack! Hey! Goed zo, Joyce! Hey, Annabel, niet stelen, niet stelen, Annabel! Hey! Eigen pak! Eigen pak, Annabel! Kom, kom, kom! Kom, Annabel! Annabel, Ophouden! Annabel, kom! Annabel, hou ze op! Kom eens! Annabel, hou ze op! Niet vervelend doen! zo, so, Annabel! zo, so, Annabel! Hé, hey, Annabel! Hé, hey, Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Goed zo, Joyce! Ho, Joyce! Ho, oh, Joyce. Mooi zonnig weer, Joyce. Het is alleen nog een beetje nat. Hé, hey, Blackjack. Goed zo Blackjack. Hé hey, Annabel, je kan toch niks zitten, aan de bel. Hé, hey. oh Roosje, wat een nattigheid. Kom weer aan de shitlanders.